De eerste heerlijke dag van het jaar is aangebroken. En ik krijg direct helemaal lentegevoelens. Dus ik dacht, laat ik een video maken over de fijnste producten voor de lente. Ehm... Um, naar mijn idee op dit moment. Uh, ik zal verschillende make-up producten laten zien. Verzorgingsproducten. En ik hoop dat je deze video leuk zult vinden. Dus laten we maar lekker aan de slag gaan. Ik vind het zo lekker als de zon schijnt. Ik word dan helemaal vrolijk. En mijn humeur wordt echt meteen met... 10 punten verbeterd en, uh, er is een geurtje voor die heel goed bij de lente past en die ik uh, in mijn tas heb zitten en dat is die van Burberry Brit. Bestaat al best wel lang, af en toe kun je hem met korting kopen bij de etels of bij de kruidvat en dan is hij 18 euro, als je hem niet in korting koopt dan is hij zo 28 euro. En die geur, die is zo lekker en ik ben ook dol op die verpakking, <laughs> ik vind dat echt, ik vind dat zo leuk. Kijk hoe schattig flesje dit is, het is echt een heel goed formaatje want het neemt niet veel plek in je tas in, maar hij ruikt zo lekker. Hij ruikt, ja, waar ruikt hij naar? Een beetje bloemig en zoet. Maar niet te zwaar en niet te heavy. Maar gewoon een lekker fris luchtje. En als je dit ruikt, heb je meteen weer allemaal lentegevoelens. Moet je aan narcissen denken in het bos en <laughs> de zon die zo door de bomen heen komt. Dus uh, daar doet deze geur mij aan denken. Dus dat is echt een van mijn favorieten op dit moment. Een andere favoriet is het lippotlood De long lasting lip pencil waterproof van Catrice en dit is nummer even kijken of ik dat nog kan zien oh ja nummer 080 that's what rose would do en dit is zo'n mooie kleur het is heel erg natuurlijk. ik heb hem nu ook op mijn lippen en hij is roze maar niet te roze Ze komt heel natuurlijk over hij gaat ook heel goed samen met verschillende kleuren lipsticks. En dat is zo fijn. Hij past zich als het ware een beetje aan. Hij blijft heel goed zitten. En hij voelt ook best wel verzorgd op je lippen. Want sommige lippotloden zijn heel erg droog. En dat heb ik met deze helemaal niet. Dus dat is zo fijn. Dus dit is echt een aanrader. Uh, die potloden van Catrice kosten geloof ik 1,50 euro ongeveer. Heel goedkoop. Dus zeker de moeite waard. Wat ik ook heel erg leuk vind aan de lente is dat je hele vrolijke lentekleurtje hebt voor op je nagels. Ik heb bijvoorbeeld nu van L'Oréal Paris een, een kleurtje op mijn nagels. Heel schattig, een beetje babyblauw. En hij blijft super goed zitten. Ik heb hem nu al twee dagen op zitten en kijk hoe perfect hij nog zit. Het is zo mooi. En het is zo'n fris kleurtje. Dus even kijken of ik kan ontdekken welke kleur dit is. De 241 Cloud Wow heet hier. En hij was 7 euro, geloof ik. Het is een klein potje, maar hij blijft zo goed zitten. Echt een hele fijne. Het nadeel aan, de, aan het voorjaar is, is dat het warmer is. En soms heb je allemaal laagst over elkaar en dan ga je fietsen. En is het toch warmer dan je dacht en dan ga je makkelijker zweten. En mijn favoriete deodorant is deze van Rexona, Cotton Dry. Het is een stick... En um, hij voelt heel verzorgend aan. Je hebt geen natte plakrandjes of wat dan ook. Met zo'n zo roller moet je vaak nog wachten tot het droog is of ook met een spray. Deze geeft ook niet af en hij werkt gewoon de dag door. Het is echt mijn favoriete deodorant. Dus als je nog eentje zoekt goed tegen transpiratie en dergelijke, dan is deze heel erg fijn. Um, verzorging voor je huid is ook heel belangrijk. In de winter heb je meer een volle crème nodig omdat het kouder is. Maar nu wordt het lente. En heb je toch, ja, heb ik altijd een beetje. Um, meer behoefte aan een crème die wat luchtiger is. Wat lichter. Makkelijk intrekt. Omdat het niet meer zo vettig hoeft te zijn. En deze crème van het kruidvat. Hij was echt iets van 2 euro. bevalt me echt super goed. Het was eigenlijk gewoon een beetje uitproberen. Of ik hem wel fijn zou vinden. Het is de dagcrème hydraterende. Met vitamine E. Vitamine is heel goed voor je huid. Laat je huid stralen. Geeft je huid net een extra boost. En als ik deze ochtends opsmeer. Dan um, trekt hij ook vrij snel in. Um, hij is wel wat voller. Maar hij, hij smeert heel makkelijk uit. Uh, hij ziet er zo uit van binnen. <laughs> Het is zo'n grote pot ook. Je doet hier super lang mee. En... Uh, als je hem uitsmeert voelt hij heel makkelijk, heel soepel aan op je huid. Je kunt hem ook makkelijk vermengen met foundation. En dan blijft hij super mooi zitten. En dan soms is het fijn omdat je je foundation dan iets natuurlijker kunt dragen. Dan als je eerst je dagkamer zou doen en daarna een laag foundation eroverheen. En als je dan je dagkamer mengt met je foundation heb je een soort BB cream. En komt heel natuurlijk over. En dat voelt heel erg fijn. Ik vind deze trouwens ook fijn voor s'nachts. Dit is eigenlijk de dagvariant. Maar ik vind hem ook heerlijk om s'avonds als je net hebt gedoucht. Je huid voelt een beetje, een beetje dat trekkerig aan om dan deze op te te doen. Heel erg prettig. Nou, wat ik ook heel erg fijn vind, is de um, 2-in-1 Eyeshadow and Liner Waterproof van Essence. En dit is eigenlijk een heel leuk product. Het is een highlighter in een pennetje. Je kunt hem draaien en er komt er nog meer uit. En ik vind hem heel erg mooi om uh, hier op je waterlijn te doen. Zoals je dat ziet, heb ik nu dat ook al gedaan. Je ziet hem zeg maar zo shinen. <laughs> maar het is ook heel erg mooi om net een klein beetje aan te brengen bovenop je lip. Zoals hier. En dan een beetje zo uit te vagen. Dan krijg je een heel mooi effect. En je kunt hem ook goed op je bewegend ooglid aanbrengen. Als net iets meer shine. Of onder je wenkbrauw Om net iets meer highlight te geven. Ja, dat werkt gewoon heel erg mooi. Je zou hem zelfs als highlighter met een kwast hierop kunnen aanbrengen. Ik denk dat dat ook heel mooi is. Laten we dat even uitproberen. Kijken, waar is mijn kwast? Oké, okay, ik ga nou gewoon even iets uitproberen hoor. Ik leg kwasten even overheen. Oeh, zie je wat er gebeurt? Heel mooi. Andere kant. Mooi. Woe! <laughs> Dan heb ik hele glazen de wangen? Iets te veel van het goede. <laughs> Oké. <Okay. laughs> het werkt wel heel goed. Wauw, ik ben nu super shiny. <laughs> Leuk, wacht. Eigenlijk moeten we dat eigenlijk een beetje afmateren nu. En daarvoor heb je de All About Matte van uh, Essence. Die bestaat ook al heel lang. En het is zeg maar, een poeder wat je over je foundation kunt doen. Zorgt ervoor dat je make-up extra goed blijft zitten. En het kan natuurlijk gewoon altijd nog regenen in de lente. Dus daarom is het fijn om jezelf goed af te poederen. Want dan loopt je make-up minder snel uit. En dan zit het nog veel beter als je aankomt op je bestemming. Zo, beter. <lacht> iets matter. <laughs> maar deze is heel erg fijn. Ik had die ook van Sephora. Oeh, die is een keer gevallen. Oeh. En ik wilde gewoon weten of die van Sephora was eigenlijk... Vijf keer zo duur was iets van... 10 euro? Zo. En deze is maar 2 euro of 1,50 euro Ik wilde gewoon weten of deze dus fijner zou zijn. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Ik vind deze net zo fijn. En deze misschien nog wel fijner. Omdat die goedkoper is. Dus uh, dit blijft gewoon mijn favoriet. <laughs> Oké, okay, um, wat ik ook nog heel erg fijn vind is om uh, in het voorjaar een lekker masker te gebruiken. Ik ben dol op maskers. Uh, deze van Rituals Intensive Moisturizing Mask, die is heel erg fijn. En sowieso doe je er super lang mee, het is een hele grote tube. Het is gewoon lekker om s'avonds als je al je make-up eraf hebt gehaald, om even een dikke laag van dit masker op te doen. 15 minuutjes laten intrekken en dan er weer afzalen met een washandje en uh, warm water. En daarna voelt je huid zo, zo comfortabel aan. Als je echt een SOS momentje nodig hebt, kun je hem zelfs de hele nacht laten zitten. Maar een, het voelt heel erg prettig. Niet dat het masker extra goed werkt. Maar omdat, zo ja, omdat je zo'n laag op je huid hebt, voelt het wel heel erg fijn aan. En de volgende dag kun je het er dan alsnog afhalen. En dan is je huid weer gered van extreme droogheid. Heel fijn. Deze is wel wat prijziger. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe duur. Ik gok iets van 17 euro en dat ik hem toen in een actie heb gekocht, zoiets. Ritual is best wel duur. Het wordt ook steeds duurder. Ik heb het idee, naarmate dat Rituals groeit, worden alle producten duurder. Ik zat laatst te kijken naar een dagcreme en dagcremes zijn allemaal 30 euro. en toen dacht ik, wow, ik heb ook nog gewoon een tijd meegemaakt dat je voor 20 euro al een hele fijne dagcreme had. Maar goed, zo gaat het, er. Zo gaat het nu eenmaal. Als een merk heel goed loopt, wordt het ook automatisch prijziger. Helaas. <laughs> um, de Kettle Concealer van W7. Die heb ik laatst ontdekt. Die is heel erg fijn. Um, ik zou niet willen zeggen dat die net zo goed is. Als de Camouflage uh, Concealer van uh, Catrice. Maar hij komt wel echt heel dicht in de buurt. En uh, die Camouflage van Catrice die is echt vrij wit. En deze past zich net iets makkelijker aan. Aan de kleur van je huid. Hij smeert ook makkelijk uit. En hij camoufleert... Gewoon prima. Dus hier ben ik wel heel tevreden over. Hij is minder gemake dan. Even kijken of ik hem kan pakken. Uh, dan. Oh ja. Dan deze van Catrice. Deze is wel echt zeg maar een stuk intenser. Maar deze is iets natuurlijker. Dus... Maar ik vind ze allebei heel erg fijn. Het is net waar je voor in bent. <laughs> Oké. Okay, eens Even kijken. Hebben we nog meer? Wat ik heel erg fijn vind om make-up uh, mee af te halen is een reinigingsmoes. En deze van Nivea is super fijn. Het is heel erg zacht voor je huid. Ik heb hem gekocht bij de Op is op voordeelshop En hij is speciaal voor de gevoelige huid. Dus als je hem over je huid aanbrengt, dan prikt hij ook niet. Hij prikt ook niet in je ogen. En dat is zo fijn. Want ik maak er meestal echt zo'n boel van dan pak ik dat schuim dan verdelen we dat tussen mijn handen en dan ga ik alles inzepen op mijn hele gezicht en ook gewoon in mijn ogen en daarna haal ik het eraf met een washandje en dat is echt zo fijn en je, voelt zo, je huid voelt zo schoon en zacht aan naar de hand en deze droogt ook niet je huid uit en dat is gewoon heel prettig. En, uh, het is leuk want het ziet er dus uit gewoon als een uh, lotion maar als je het op je hand doet dan heb je schuim <laughs> en hij ruikt ook heel erg lekker. Hij ruikt heel erg zacht en prettig. Um, ja. Hij lijkt een beetje op die van Vichy. Die is ook heel erg fijn, maar net wat duurder. Deze is 5 euro. En die van Vichy komt al rond de 10. Dus um, ja, dit vind ik ook echt een aanrader. Zeker voor het voorjaar. Omdat het gewoon zo lekker zacht. En... Dus het kan eigenlijk altijd. Maar het, ja, die geur doet me gewoon denken aan het voorjaar. Dus ik wil hem even benoemen. <laughs> Oké. Okay. Nou, als allerlaatste. Wat vinden jullie van mijn zonnebril? Is hij niet geweldig? Ik ben er zo blij mee. Hij is van de Primark. Hij was 4 euro. En ik zag hem en toen dacht ik: Deze moet ik hebben. Ik vind hem zo geweldig. Hij heeft een uh, beetje een goudmontuur. En gouden rozekleurige glazen. En hij, is zo, hij zit zo lekker. En dat montuur, kijk hoe geweldig dat is. <laughs> ik was meteen verliefd en ik had meteen zin in de lente toen ik die bril zag. Dus ik dacht meenemen. <laughs> Zo leuk. Uh, dit waren eigenlijk alle producten die ik op dit moment wilde laten zien aan jullie. Ik hoop dat je de video leuk vond. Heb je nog tips, vragen, suggesties of opmerkingen of wat dan ook. Laat het me dan weten. Vergeet geen duimpje omhoog te geven. Als je deze video leuk vond... En um, abonneer me op mijn YouTube-kanaal als je vaker van deze video's wilt zien. Heb je nog eens suggesties voor video's? Laat het me weten. Dan maak ik er een video over. En zou ik zeggen: heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!